Welkom bij Tribus. Vandaag wil ik u voorstellen aan de Opel Morvano 9-persoons bus. Deze auto is voorzien door Tribus van een compleet interieur, inclusief ook drie rolstoelplaatsen. Daarnaast heeft de auto een zeer zuinige Euro 6 turbodieselmotor. motor. Zoals je ziet, ik heb plaatsgenomen in een, in een rolstoel. Ik zit netjes vast ook met de driepunt, uh, driepunt gordel. De auto is uh, mooi compleet luxe aangekleed met ook hoedenplanken aan de bovenzijde en een panoramadak tevens noodluik. Ik ben binnengekomen via de lift aan de achterzijde en de auto heeft drie rolstoelplekken waardoor je verschillende indelingen kunt maken zeg maar, met de samenstelling van de passagiers. De bus is uitgerust met het Triflex R geïntegreerd rolstoel vastzetsysteem wat u middels deze centrale haak ontgrendelt. U vindt twee haken aan de achterkant, twee haken aan de voorkant. En middels het pedaaltje zet u de rolstoel vast. De Opel Movano is uitgerust met acht luxe stoelen, Inclusief hun eigen armsteun. Daarnaast zijn ze simpel wegklapbaar om ervoor te zorgen dat u de rolstoel goed kunt plaatsen in het voertuig. Ik zal het meteen laten zien. We hebben plaatsgenomen op de chauffeurstoel. U ziet zeg maar, het dashboard is van alle gemakken voorzien. Radio cd spelen, airconditioning, conditioning, er zit een cruise control zeg maar zit erop. U heeft stuurwielbediening van de radio zodat u ook uw handen niet van het stuur af hoeft te halen. De auto heeft een mooi bandenspanningscontrolesysteem, ESP, elektrische spiegels, elektrische ramen, dus eigenlijk van alle gemakken voorzien. Deze mooie 9-persoonsbus rijdt u al vanaf 42.500 euro exclusief btw geheel rijklaar. Of in ons speciale tribus bus ontzorgplan voor 889 euro in de maand. Vraag naar de voorwaarden. Ik ben nu naar de volgende proefrit toe, maar wellicht bent u de volgende.